gemeentelijke campagne moet seksueel overschrijdend gedrag terugdringen. Onder andere kickbokser Perry Ubeda neemt hierin het voortouw. Domme fout toe te geven zeg maar, hoop ik dat andere jongens zeggen van nee, ja, ik heb ook wel eens uh, zo'n fout gemaakt. Waardoor je dus bewust wordt van wat kan ik wel en niet maken. En verder in het nieuws vandaag, de Nijmeegse Wereldwinkel is na een opfrisbeurt weer heropend. En een expositie in Orientalis over verdriet en rouwverwerking. De tbs'er uit de pompenkliniek in Nijmegen, die maandag tijdens begeleidverlof wist te ontkomen, is donderdagmiddag in Amsterdam aangehouden. Dat meldt het landelijk pakket. De Amsterdamse politie heeft hem iets na twee uur in de middag op het Meerplein opgepakt. Het gaat om Bert O. Volgens meerdere media is hij een zedendeliquent. Je kleden hoe je wilt zonder bang te zijn voor seksueel getinte opmerkingen. Veilig alleen over straat lopen, hoort normaal te zijn in een vrije stad als Nijmegen. Helaas is dat voor veel meisjes en vrouwen nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom startte de gemeente een preventiecampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen tegen vrouwen in de publieke ruimte. Het is een gevoelig gespreksonderwerp, ook onder mannen. En daarom hebben een aantal mannen uit Nijmegen daar het voortouw in genomen. Je dus wordt gewoon eens bewust van dat waar je soms helemaal geen ergen hebt achter een vrouw lopen. Dat kan zo. Velen zijn voor een vrouw. Praat samen over de grens is een campagne van de gemeente Nijmegen voor en door Nijmeegse mannen. Die het gesprek willen openen over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Hier had ik dat akkefietje bij de Shur chimmy Het was s'nachts drie, vier uur. Uh, zij had een borreltje op, ik had een uh, borrel op. Zij stond een beetje met de kont tegen, uh, op zijn zeg, tegen mij aan te rijden. Dus Normaal zou je denken van hé, hey, daar is kat het bakje, staat me te versieren. <laughs> ja. Dus laten er zo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 Vijf tips voor het voeren van een goed gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze is samen met de afleveringen te vinden op de website van de gemeente Nijmegen. De Wereldwinkel in Nijmegen is donderdagmiddag heropend. De winkel aan de Lange Heeselstraat heeft een nieuwe moderne huisstijl gekregen. En wethouder Nuan Verguns was erbij en stond stil bij de ideeën van de Wereldwinkel. We hebben uh, een nieuwe huisstijl ontwikkeld, want uh, wereldwinkels bestaan al heel lang. Maar bij heel veel mensen had die toch een beetje een image en daar wilden we vanaf, omdat we nog jaren mee willen. Dus we hebben een nieuwe slogan, nieuwe logo's, nieuwe huisstijl uh, aangebracht hier. En volgens De Wereldwinkel is deze nieuwe huisstijl erg belangrijk. Omdat wij uh, door willen gaan met producten verkopen uit derde wereldlanden onder andere. Dus uh, we moeten de winkel draaiende zien te houden, om, zodat wij weer kunnen kopen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika enzovoorts. Dus om die mensen een boterham te geven, moet onze winkel zoveel mogelijk spullen verkopen. En daarvoor moeten we aantrekkelijk zijn voor klanten. De klanten vinden de ideeën van de Wereldwinkel heel mooi. Maar het is niet gemakkelijk om de winkel draaiend te houden. Nou, dat is wel een klusje. Want uh, we zijn met ongeveer 15 vrijwilligers nu. We kunnen er steeds veel meer gebruiken. Maar we hebben wel steeds toch aanmeldingen via onze website. Uh, kun je het zien we hebben een volletje in de winkel. Want er melden zich wel steeds weer nieuwe aan. Maar er gaan ook weer mensen weg. Ten eerste dat het een doelstelling. Dat ze dus producenten uit ontwikkelingslanden, maar ook andere duurzame ondernemers een kans geven, een, hun ja, een stem geven uh, en dat die dus een beter inkomen kunnen krijgen op deze manier. Het zijn allemaal vrijwilligers uh, in deze winkel. Dus, uh, uh, dus die hebben geen verdiensten uh, en op, op deze manier uh, laat je dus uh, uh, nogmaals zien uh, wat voor producten er allemaal zijn wat mensen kunnen maken en ook dat sommige dingen zoals bij de levensmiddelen, dat daar de wereld, de wereld niet heerlijk verdeeld is. De Wereldwinkel wil een goede invloed achterlaten op de aarde, maar dat kan soms nog best ingewikkeld zijn. Duurzaamheid speelt, veel klanten beginnen erover, maar ja, het is een gegeven als wij iets willen verkopen wat in Zuid Zuidoost-Azië gemaakt is, dan moet dat vervoerd worden. Dat is zo, maar we proberen nu ook steeds meer producten van niet al te ver weg te verkopen. We hebben. Uh, sokken die in Nederland gemaakt worden waar dakloze mensen uh, meehelpen om die te ontwerpen en waar voor ieder paar wat wij verkopen er een aan het huis wordt gegeven. We hebben bloknotes van gerecycled papier en dat, dus we proberen behalve van ver weg ook uh, spullen van hier te kopen die het liefst hergebruikt zijn. Zo meteen in het RN7 regio-nieuws. Een expositie over verdriet en rouwverwerking. Het klinkt misschien niet als het ideale dagje uit... ...maar volgens Museumpark Orientalis krijgt vroeg of laat iedereen hiermee te maken. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is vandaag aangekomen in de Amerikaanse stad Albany. De hoofdstad van de staat New York. Het doel van de reis is om de vriendschapband tussen Nijmegen en Albany... ...te verstevigen voor de toekomst. Deze band is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikaanse stad hielp met de wederopbouw van Nijmegen... ...door hulpgoederen en bouwmateriaal te sturen. Het bezoek van Bruls duurt tot en met aanstaande maandag. Wat eerst een verouderd bedrijventerrein was, moet nu een levendige buurt worden. Dat is wat de gemeente Wiegen samen met eigenaren, gebruikers en bewoners van het gebied Kraanvogel wil veranderen. Er is nu een plan voor 64 woningen. Er wordt door Van der Klok en A3 Spanjaards gewerkt aan een bestemmingsplan. En er zal ook een inloopbijeenkomst zijn op 24 mei. Ten zuiden van Beuningen, daar waar de schoenaker over de A73 heen gaat... ...wordt op dit moment een zonnepark van 10 hectare aangelegd. Het zonnepark wordt aangelegd door projectontwikkelaar ZonXP uit Dordrecht. Als het park straks klaar is, heeft het een vermogen van 14 megawatt. Daarmee kan het stroom leveren voor 4000 huishoudens. Er is een nieuwe investeerder gevonden voor het voormalig pand van café Ecstase aan de Grote Straat in Nijmegen. Bierfabrikant Grols, die de huidige eigenaar is, wil nog niet zeggen aan wie het is verkocht. Maar het kan wel zeggen dat het om een grote investeerder gaat die er opnieuw een horecagelegenheid zou gaan vestigen. Op de bovenste etages zal er ruimte zijn voor woningen. Het pand staat inmiddels sinds 2019 leeg en begin dit jaar werd het nog tijdelijk gekraakt... ...door krakersgroep Jan 10, die erna enkele dagen weer uit werden gezet door de politie. Aankomende zaterdag kun je bij het Max Planck Instituut aan de Woendlaan in Nijmegen... ...op een bijzondere manier leren over de werking van taal. Zo zijn er naast de lezingen ook activiteiten als wandelen door het brein, ontmoeten van een sociale robot en in de rol kruipen van een DNA-detective. De open dag geldt voor alle leeftijden en de toegang is gratis. In Museumpark Orientalis is momenteel de Pieta-expositie bezig. Deze expositie gaat over hoe je om moet gaan met verdriet en rouwverwerking. Misschien niet het meest vrolijke onderwerp, maar vroeg of laat krijgt wel iedereen hiermee te maken. Deze expositie is al heel lang geleden ontstaan, naar aanleiding van een uh, persoonlijke ervaring. En um, in die tijd heb ik een beeld gemaakt van gips bij een kunstenaar.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 En uh, de meeste reacties zijn positief, omdat we het toch uh, aan de orde willen stellen. Ja, dan sport. Want vrijdagavond speelt NEC de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. De Nijmegenaren moeten stunten in Twente om nog een klein beetje hoop te houden op die playoff plek. Het ging afgelopen week natuurlijk veel over de verloren wedstrijd tegen Heerenveen. En vooral over keeper Jasper Sillissen.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 Ja, dan het weer. We zaten vandaag nog steeds in een dip die het weer momenteel doormaakt. Het was veel bewolkt en af en toe viel er ook een bui, soms een flinke, zoals je misschien nu ook hoort. Ook de temperatuur van 15 graden is wat laag voor de tijd van het jaar. Gelukkig wordt het langzamerhand wel weer wat beter. Vannacht vallen er nog de nodige buien, maar morgen verloopt de dag grotendeels droog. En er is ook veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt zelfs naar 21 of 22 graden, kortom terras weer. In de avond kan er vervolgens weer wel wat broeierig gaan aanvoelen en ontstaan weer de nodige pittige regen- en onweersbuien. Het weekend zal vervolgens grotendeels droog en zonnig verlopen en ook de warmte houden we nog even vast. Met zo'n 22 graden, volop lente dus dit weekend en pas zondagavond is er weer kans op een lokale bui.